Dames en heren, als het goed is, stel nu ook zeven mensen. Dus we hebben, het, is, het is zo echt gepland, zeven partijen, zeven mensen. Mooie taal. Maar vijf en een halve FTE. En vijf en een halve FTE is het aantal wat er nu ook is, in voor alle duidelijkheid. Vijf en een halve formatieplaats waarbij eh, zeg maar het evenwicht is gevonden in vertegenwoordiging per partijen of samenhang van partijen enerzijds en deskundigheid anderzijds. En we, ook met enige vreugde konden we aan dat we twee, minimaal twee dames in ons midden hebben. Dat is ook al een lange tijd geleden. En ik denk dat uh, mijn ervaring is in elk geval zo, dat dames altijd iets extra's inbrengen in een uh, herenomgeving, die uh, goed bruikbaar is om te komen tot de juiste beslissingen. Dus ik wens hen daar ook bijvoorbeeld succes bij. Dat betekent dat er een ploeg is van, uh, van acht personen. Maar dat moeten de burgemeester niet vergeten, uiteraard. Nee. Volgens heeft de burgemeester, zeg maar, die heeft ook de beschikking gekregen over het coalitieakkoord, heeft ook zijn opmerking daarin gemaakt. Ze zijn daar ook in meegenomen voor alle duidelijkheid. Die heeft ook zijn opmerking over de portefeuilleverdeling gemaakt. En die heeft ook nog een wat accenten gezet op de uh, regionale samenwerking. Een heel belangrijk punt. De drie burgemeesters zijn vandaag bij de minister Olegaan geweest. En uh, vandaag kregen wij het signaal. ...het goed zou zijn om ook die samenwerkingsgedachte goed te vertalen in het coalitieakkoord. Daar hebben we een poging toe gedaan. Maar in het constituerend beraad aanstaande donderdag na de raadsvergadering... ...zullen we kijken of we nog een extra accent moeten zetten. Maar je begrijpt dat het gaat over de Limburg-propositie, over het rapport zoete. ...over de samenwerking in zijn algemeenheid op het gebied van duurzaamheid, economie enzovoorts. Uh, dus wat dat betreft uh, ondersteunt deze uh, coalitie van harte... ...deze aanpak op, op uh, urinale niveau. En met name urinale niveau. Dankjewel, Ja, dank ja, Mevrouw Schmiet, u uh, heeft er ween... acht jaar over gedaan en nu wethouder. Ja, knap hè. <laughs> ja, ja, Nou, ik had ook nooit kunnen bedenken toen ik acht jaar geleden raadslid werd... Uh, ...dat ik het zo leuk zou vinden in die politiek. En ja, soms is het frustrerend. En ja, soms denk ik, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Maar uiteindelijk triggert er iets. En dat is gewoon... Uh, ja, gewoon dat er willen zijn voor de inwoners van de gemeente Sittard Geleen. Die trigger is zo groot, dat ik ervoor ben gegaan. En hoe, inderdaad, na acht jaar word ik woensdagavond benoemd tot wethouder. Meneer Tilly, Felix van Ballengooi wordt de nieuwe wethouder voor de SP in Sittard Geleen. En niet u. Nee, niet ik. We hebben inderdaad... Ja, direct na de verkiezingen gekeken wie er echt serieus in aanmerking zou kunnen komen als kandidaat wethouder. Er zijn een aantal namen voorbij gekomen, er zijn ook een aantal serieuze kandidaten geweest. Uh, alleen om verschillende redenen zijn die afgevallen. En dat geldt ook voor mij. En, uh, nou, uiteindelijk is, uh, we hebben we Felix van Balkooi gevonden die uh, wel beschikbaar is als uh, wethouder voor de SP. Waar komt hij vandaan? Hij woont uh, op dit moment in uh, Roermond. En hij is heel erg enthousiast om hier aan de slag te gaan als wethouder. Dus hij verhuist naar Zitterhof. Die kans zit erin, ja. Hij zal in eerste instantie zal die dispensatie krijgen om vanuit Remont zijn werk te kunnen doen als wethouder hier. En in de toekomst zal hij misschien inderdaad in Zittergelingen wonen. Wie bent u? Ik ben Evioze, ik ben getrouwd met Roy. Ik woon in Grevenberg. Een Maaskind? Nou, officieel kom ik uit de Oostelijke Mijnstreek, maar de Westelijke Mijnstreek in Grevenbeicht, Sittert Geleen, heeft gewoon mijn hart gestolen. Dus uh, ik ben maatschappelijk heel erg betrokken bij de gemeente Sittert Geleen. Uh, zeer bij de dorp. Uh, ik ben lid van de Heemkundevereniging, wat ik met uh, heel veel plezier uh, neem daaraan deel. Uh, met name ook voor de jeugd houden uh, wij een hele afdeling uh, waar ik met veel plezier uh, mijn. Uh, Um, ...mijn deelname aan verband. Um, ik hou heel erg uh, van natuur, uh, van tuineren. Uh. He's back. Ja, yeah, I'm back. En met veel plezier. Goed, dat gezegd hebben Nick. U krijgt de stukken uitgedeeld. Ik weet niet of er vragen zijn die kunnen plenaire gesteld worden. Als het bilateraal wil, men wil, kan het, kan het ook. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Zo niet, dan gaan we aan de vlag en dan gaan we ja. ons een heel goed vier programma toewensen. Ja. Succes allemaal! Ja.